So, nou, de auto is besmeren. Dus we gaan naar de wasstraat. Ja. Even hey, Vasilis, ja? gefeliciteerd hè. We zijn één jaar. Eén jaar, ja. <laughs> dat is echt... Uh, ja, het ja, is best tof. Ja, we gaan nog een jaar, heb ik begrepen, van mezelf. Ja, zeker. <laughs> zeker. Voorhoudens dat uh, het Mercedesje het uh, volhoudt? Nou, ik denk het wel. Die doet het leuk. En we hebben weer uh, enorm veel meningen. Oh jongens, en veel fietsers. Eerst even ja. deze verkeerszooi achter ons laten. Ja, even die laatste dame. Oh die, oh, die wacht al voor ons, dat is positief. Dan de gemeente, meneer, die gewoon lekker doorruit. Zo. Hopsa. Wasstraat 21. Geen aantekeningen. Zo. En beet. Ja. Ik heb zeker wat te vertellen. Ik heb zeker wat te vertellen. Ik stel ja. je gelijk even bij, want uh, ik wil graag uh, dat iedereen je ziet. Vertel. Um, ik ben bij, uh, ik heb, ik heb, vorige week heb ik zo'n leuke week gehad. Ik ben bij een aantal dingen geweest. Ik ben bij de Dutch Design Week geweest in Eindhoven. Dat was heel erg leuk, daar vertel ik later nog even wat meer over. Maar nog veel interessanter vond ik in elk geval. Uh, ...was dat ik ook bij uh, de Philips uh, Big Data Conferentie was. Oké. Okay. En hoe heeft dat nou contact met... Hoe weet jij eigenlijk? Contact? Hoe, hoe krijg jij... Hoe weet jij van al die conferenties? <laughs> ik weet niks. En dus ik mis al die dingen. Dan lees ik ineens weer leuke tweets. Ja. Yeah. Hey, ik zit nu bij de Philips Big Data Conferentie. Dan denk ik denk godverdomme, daar wil ik ook zijn. <laughs> ik heb me gejammerd ja en dat, is, dat is dus een soort van Twitter voor gegeven. Voor nou maar jij wist het al eerder. Ik wist het, dit... Nou, ik wist het net eerder. Ik heb het, okay. In het weekend heb ik het kaartje gekocht. En, uh, of gekocht, uh, mezelf geregistreerd. Ja. En kon ik daarin komen. Ik ben ook zo iemand die niet weet dat er dingen zijn. Maar we hebben een gemeenschappelijke uh, uh, vriend, vriendin die dat soort dingen wel eh, heel ah, erg in de gaten houdt. Ik moet even bij haar op de alertlijst eh, staan. Eh, ja, want af en toe komen er gewoon leuke dingen eh, ja. langs en... Eh, ja, dit was eh, heel erg fijn in elk geval. Maar goed, big data. Ja. De centrale vraag was eigenlijk eh, voor, voor mij in elk geval wat big data nou precies was... en hoe ja. dat voor ons relevant is, hè, want wij hebben veel meer te maken met websites en content... En, uh, nou goed, de, de, de bedrijven waar wij mee te maken hebben die de meest grote data hebben, yeah. zou je zeggen, is bijvoorbeeld nou ja, Funda of een, of, een, uh, of een van onze bankcollega's, vrienden. Yeah. Uh, die hebben een heleboel gegevens over hun klanten of over huizen in dit geval. Yeah. Maar dat is geen big data. Okay. Dat is een boel data, maar yeah. dat is geen big data. Oké. Okay. Uh, het blijkt dus dat... Dit is een hele, dit is mijn interpretatie hoor, maar als je een heleboel gegevens verzamelt en dan heb ik het over terabytes of petabytes, ja. goede naam trouwens, petabytes aan data dat je eigenlijk de ene tuple, dus het ene elementje... bijvoorbeeld de naam van iemand of het adres van wat dan ook... dat dat niks meer waard is, dat het eigenlijk niet belangrijk is... dat is het moment dat het big data wordt. Ja, dus zodra ja, ja. je daar hele andere kruisverbanden kan maken... dan alleen maar waar iemand woont of wat iemands gedrag is. Je wil eigenlijk het dus gedrag ja, van kudde. miljoenen mensen. Dus kudde gedrag. Het, is, ja, het is kudde gedrag. Het is kudde gedrag. Het is studeren. Uh, het is vooral patronen herkennen. Ja, en zodra je dat gaat doen, dan ben je daarmee bezig. Meer hey, met uh, de massa in... bezig houden dan met individuen. Ja, het is een beetje net als in de luchtvaart. He, daar heb je van die uh, aerodynamica uh, uh, laboratoria. He, waar ja. ze allemaal van die flows rond dat vliegtuig of uh, rond die vleugel uh, proberen te detecteren. Nou, Eén zo'n elementje, dat is niet interessant. Maar wel wat, waar alle lucht gemiddeld naartoe gaat. Ja... Nou, en dat is dus Big Data. En daar werd dus over gepresenteerd in het uh, Eindhovense. Uh, op, het, uh, op de campus van uh, Philips. Wat trouwens erg mooi is. Het lijkt net alsof je door een maquette heen loopt. Zo uh, clean. Ah. En uh, daar uh, vertelde aan het einde van de presentaties... vertelde daar de CTO van uh, Philips ook over... dat zij een enorm project gaan beginnen... over of waar ze Big Data gaan gebruiken. Maar... En dat is een groot verschil. Zij willen dus alle productjes die zij verkopen: koffiezetapparaten, tandenborstels, weegschalen, et cetera, willen ze allemaal voorzien van een uh, chipje van een IP-adres eigenlijk. Ja, ja, ja, ja. He, dat moet allemaal online, er moet wifi in zitten of ja, weet ik veel wat. De in Internet val, of Things. Ah. Precies ja. Dus de Internet of Things was daar heel erg, was ook een relevant onderwerp daar. En uh, wat eigenlijk ja, betekent dat alles om je heen uh, verbonden is, niet alleen met het internet, maar ook met jouw persoon. de <laughs> Internet of Things, dat ken ik dus vanuit een gebruikersperspectief. Dat je denkt van: het is handig om, sommige, of om apparaten aan het internet te koppelen. Daar ja, kan je voor gebruikers toffe dingen mee, maar blijkbaar kan je daar als marketeer ook toffe dingen mee: uh, ja. alle data verzamelen. Exact. Of als productdesigner. Zeker. Ja, ja, ja. He, want uh, uh, nou, je kan het al een beetje op je klompen aanvoelen. Wat gebeurt er dan als uh, in jouw Philips-profiel... het poetsgedrag van jouw kinderen komt te staan... Nou, Dan heb je natuurlijk een profieltje, wat heet uh, Jantje. En Jantje die poetst uh, op zaterdags niet zo goed standen. Dus dan kan je hem een standje geven en dan kan Jantje uh, veel uh, beter... Dat is toch een privacy issue? <laughs> ja, nou goed, stel je voor dat ze dat oplossen. Hè? Dat het ja, ja. allemaal netjes beveiligd is, et cetera. Die gegevens, die zijn niet van jou. Die gegevens, want jij tekent dan zo'n waiver van... Ja, ik gebruik dit uh, en dat is gratis, voor waardens... Dat is het. Je koopt toch een uh, tandenborstel? Ja, ja, precies. Maar die dus dienstverlening... Dat van dat je Jantje in de gaten kan houden... Uh, uh, zo'n zijn poetsgedrag in de gaten kan houden... Dat is, uh, dat, daar willen ze graag een dienst van maken... die gratis is. En daar dat zeg je ja, zo Ja, van... ik vind dat dus... dat zou... Uh, want wat je dan krijgt is dat je, je... om een dienst af te kunnen nemen... moet je... akkoord gaan met... Het Geven van jouw informatie. Ja, is dus zouden... een stuk hardware, hè? let op. Ik denk dat daar twee soorten akkoord zouden moeten bestaan. Ja. Eén, je betaalt voor de dienst en blijf af van mijn data, dit is mijn data. Ja. Of twee, ja hoor, je mag het gratis, ik wil gratis, maar dan mag je mijn data gebruiken. Ja, of voor een verminderde prijs misschien. Ik weet het niet, zoiets. Uh, ja, He, dus net als bij de Kindle, dan krijg je banners ja. en in, in ruil voor die banners wordt jouw Kindle twee tientjes goedkoper. Precies. Uh, ja, inderdaad. Maar ik wil namelijk helemaal geen data, maar ik wil wel die apparaten kunnen gebruiken. Ja, want er zijn reuze fijne apparaten die ja. tandenborstels is, uh, die poetsen als een uh, zotte. Nou ja, die hoef ik dan specifiek niet, maar ik kan me voorstellen dat ik sommige dingen, uh, sommige apparaten online zou willen hebben. Ja. Maar ik wil helemaal niet dat, uh, dat bedrijven mijn data hebben. Moeten ze vanaf blijven. Ja, want er zijn een aantal consequenties van bedrijven die die data hebben. Want, en dat gaf die CTO aan, die zei van die data is waardevol voor ons. Ja. En wat hij mee bedoelde was niet dat hij persoonlijk uh, jouw poetsgedrag aan het analyseren is of uh, wat dan ook. Nee, er zijn mensen of bedrijven die daar wel geïnteresseerd in zijn. En die willen ze, die data willen ze graag verkopen. Ja. En dat zijn dus, nou, noemen ze wat fabrikanten. Ja. Die misschien een ultieme formule willen zodat er genoeg tampen staan wordt verkocht. Ja. Maar ook bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat zij maar die zijn weer juist ook weer in individuele dingen geïnteresseerd. Ja, inderdaad ja. Maar dan krijg je wel, dus dan krijg je inderdaad massagedrag. Wat in big data vorm ja. natuurlijk reuze interessant is. Want dan heb je een soort van. Je kan een gemiddelde, gemiddeld risicoprofiel maken van een uh, poetsende Nederlander. Ja. Yeah. Maar je kan inderdaad ook zeggen van... en dat voorbeeld werd gegeven... dat jij uh, korting krijgt... op je... Uh, tandheelkundige verzekering. Als je zo'n tandenborstel neemt. Als je zo'n tandenborstel neemt... en ze zien dat jij regelmatig je tandjes moet. Stel je voor, zeg... Hey. oh, dat is echt wel Big Brother... Dat is Big Brother. De verzekeringsmaatschappijen gaan kijken of je je tandjes wel poetst. Ja. Jezus Christus, zeg hey. Kijk, dat is natuurlijk een heel extreem voorbeeld, maar die, maar die... Ik ben er nu mee bezig met mijn kind ja. om haar te leren om goed de tanden te poetsen, dus dan sta ik erbij. Ja. Maar dus ik wil er zo snel mogelijk vanaf, dat moet ze lekker zelf doen. Ja. Je wilt eigenlijk een e-mailtje krijgen als ze niet haar tanden nee, poetst. Nee, dat wil ik niet. Nee. nee, ik wil juist niet haar controleren. Nee, inderdaad. Ik wel. wil haar leren zelfstandig te zijn. Ja. Maar die, de verzekeringsmaatschappijen die zijn natuurlijk op zoek naar risicovermindering. En uh, wat, wat als voorbeeld werd: een positief voorbeeld gegeven dat je korting krijgt op je verzekering als je goed je tanden poetst. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Ja, het is geen korting uh, het, krijgen. Het, het, het, is het is een, een boete is een, als je het niet doet. Precies, ja. Het is een bedrijf wat uh, natuurlijk winst wil maken en geld wil verdienen. En dat, dat zullen ze niet doen met, door korting te geven. Nee. Wat ze waarschijnlijk wel zullen doen is, hey, wil jij uh, zeker, uh, er zeker van zijn dat het tarief hetzelfde blijft? Dan moet je deze tandenborstel gaan gebruiken. Precies. En een tandenborstel is een vrij... Ik bedoel, het is een vrij uh, onschuldig voorbeeld. Dus ik had er nog maar helemaal niet een een hele... inderdaad Ze hebben nu die lampen, die zijn nieuw van Philips met ja. een wifi-verbinding. Uh, dus die kan je van de afstand beheren, die kan je een beetje slim programmeren. Ja. Maar die zitten dus ook, die zenden hun gegevens wellicht ook gewoon naar Philips. Ja. Zo. Ja, en zo zit het ook met de, met de Nuon die uh, uh, smart meters gaat installeren. Ja, dat zijn ook allemaal dingen die over het internet jouw gedrag eigenlijk aan het zenden zijn en dit is als individu is dat krijg je een heel oncomfortabel gevoel bij al was het maar inderdaad privacy en dat soort dingen nou maar ik vraag maar me maar ook de... af waarom zou je dat willen als bedrijf want zoveel heb je er nou ook weer niet aan het is echt nee en dat, dat, daar zit het Zou het in. nou echt tot revolutionaire inzichten komen... die je met een beetje gezond verstand niet uh, kunt achterhalen? Nou, dat is een beetje de achterliggende gedachte van Big Data... is dat niet alleen dat niet alleen het poetsgedrag van Nederland wordt uh, genomen, maar poetsgedrag samen met het weer. En wordt gekeken van, oké, okay, wat voor invloed heeft het weer daarop? Ja, ja. En wat nou, betekent dat dan? Ja. Het is lekker weer, dus mensen stoken minder. Damn, daar heb je een slimme meter voor nodig, ja, zeg. Ja. Kan ik je zo vertellen? Ja. Ik vind dat, uh... Het is een hele techno technocratische instelling. Ja, maar het is ook het, het idee dat je alles moet meten en dat het tot unieke inzichten leidt. Dat is zo'n onzin. Ja. ja, het leidt tot inzichten, maar misschien ben je wel in het begin helemaal fout ge geweest. Wat belangrijker is, zag ik een hele mooie presentatie, las ik gisteren toevallig daarover. Mm -hmm. Goede designers die de juiste vragen weten te beantwoorden. Als je namelijk in het begin niet het juiste probleem hebt opgelost en dat ga je lopen meten ja. dan ga je de niet juiste oplossing perfectioneren ja. maar omdat het in het begin al helemaal mis is wordt het nooit echt goed Maar dus als je een goede ja. designer hebt die kan ervoor zorgen dus dat, dat meten dat, ja het is belangrijk om te meten maar goed design, goed uitgedacht ontwerp is veel belangrijker. Dus dan gaat het meer over de conclusie die je trekt dan over... Uh, of, uh, ja. of zoiets. Nou ja, gewoon... Ja. De... Kijk, als je een, een middelmatig designer iets hebt laten maken... Ja. Uh, dat staat live. En dan ga je meten. En dan ga je dat middelmatig design ga je hier en daar aanpassen. Dat betekent mm -hmm. dat je iets wat in principe al niet goed is gaat lopen verbeteren ja. stapje voor stapje. Als je nou hebt gezorgd voor een goede designer dan is het meteen al goed. Dan heb je helemaal geen, uh, uh, dan heb je veel minder verbetering nodig. Ja, maar dat valideren, dat het er goed, want dat zie je ook bij een heleboel start-ups. Yeah. Daar zie je dat mensen er hebben neem Flickr. Flicker was eigenlijk een, uh, een uh, product wat voor gamers was. Maar ze zijn erachter gekomen dat mensen gewoon heel graag plaatjes uh, met elkaar uitwisselden. Yeah. Dus op die manier zijn ze wel door metingen maar of in elk geval door gedrag zijn ze erachter gekomen van, oh ja, eigenlijk ja, ja, is het, uh, Maar daar heb je geen metingen hand... voor nodig, hè? als mensen gewoon zeggen van, hey, ik wil gewoon plaatjes zoeken. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, of als je ziet hoe, dat het daarvoor gebruikt ja, wordt. Ja, precies. Ja, dat is zeker zo. Deze presentatie ging trouwens specifiek over uh, design voor start-ups, hoe belangrijk dat is. Oké. Okay. Dat is echt wel interessant. Hm. Hou die gedachte. Ik ja. ga even de camera eraf ja, halen. Ja, de camera eraf gaan. Zodra we stilstaan. Ja. Oh, dan gaat oh. iemand zelfs weg. Ik durf toch niet? Nee, <laughs> ik durf niet. Maar, oh, wat, dan worden mijn haren nat. Hey, kijk de auto van degene die we net bedoelden. Ja, go on. <laughs> Oké. Okay. Ja, ik, ik snap wel, analytics zijn best wel belangrijk. En analyseren van. Analyseren van stukken data is best belangrijk, maar er wordt echt zo ontzettend veel waarde aan gehecht. En volgens mij is dat overdreven. Volgens mij is dat niet nodig. Er wordt, weet je, je hebt dat bekende voorbeeld van Google. Ja. Die uh, in plaats van gewoon een, een ervaren designer zijn werk te laten doen, hebben ze onderzocht welke van de 50 verschillende tinten blauw nou het beste was oké en dat zijn dan echt minieme verschillen en dan gaan ze dan omdat ze zoveel bezoekers hebben hebben ze dat lopen uitzoeken en dan denk ik dat is toch een waste of time ja ja. Dat, dat dat gaat dan denk je dat ze aan het onderzoeken zijn voor het onderzoeken. en ik heb het ook wel bij klanten gezien die dan heb je sites die een, een bestelflow die helemaal ramvol zit met opties en dingetjes. En, uh -huh. en dan vraag ik, waar is dit allemaal voor? Want het, is, het overzicht is weg. Zoals dus ja, maar dit knopje, toen we die toevoegden, leverde dat ineens een omzetverhoging of een doorklikverhoging van uh, uh, 1% op. Ja. Maar weten, en, meten ze dan de rest ook wat voor eventueel negatief gevolgen het kan hebben? Nou ja, en dat is dus het punt. Dus al die dingetjes individueel hebben misschien wel bijgedragen. Of individueel was het telkens een verhoging, maar nu mm -hmm. al die dingen bij elkaar zorgen misschien weer voor een verlaging. En daar heb je goede ja. designers nodig die je daarop wijzen van hé, hey, misschien is minder soms wel beter. Of misschien heb je een ander probleem. Moet je dat. Ja. Uh, maar moet je dan opnieuw gaan nadenken? Het, het je zomaar... moet altijd natuurlijk nadenken. Ja, maar je moet maar, niet alleen maar, machines en robots het werk laten doen. Je nee, dat nee, mensen. Ja. Ja. Hoi. Hallo. Zeg eens. Uh, ik wil graag de basis was alsjeblieft. Oh, uh, de bak pinnen. pin Ja. Hier de basis. Wat we allemaal mislopen in de tussentijd is de wax. Dat heeft deze auto echt nodig. De bodem. Even kijken wat er dan bij komt. Dan word je vel, nee velgen, oh je wordt de bodem wordt dan ook gereinigd. Wil je een bonnetje? Uh, nee, dank je. En de Titan natuurlijk. Jo. Even kijken hoor. En met de Titan krijg je eigenlijk alleen maar een kopje koffie erbij. <laughs> Ik weet het niet. Ja. We zijn dus inmiddels in een wasstraat, zoals je ziet. En in zijn vrij. Zo. Zo. Nou, wasstraat. Feedback. Feedback? Een hoop feedback gekregen. Jongens! Dat kwam door Jeroen, door ja. die erbij was. Er werd heel positief op gereageerd. Er was ook een collega die zei. Die was die kerel. <lacht> Met vervelende ideeën. Oh echt, waar je Vond ja, ja. die ideeën vooral uh, schokkend? Of, uh... Nou ja, dat het, weet je, wij zijn altijd heel kritisch op, op, uh, op advertenties en op. op, op um, en hij is juist een voorstander daarvan, dat is ja. heel interessant. Ik vond het juist interessant, daarom ik heb ik hem ook gevraagd. Ja. Laten we eens een keer iemand hier komen met een heel ander idee. Met een, ja, met... want we zijn een beetje vijgenparochie aan, uh, aan het breken ja. soms. Ja. ja, en ik vind dat je, je moet juist andere, uh, nou ja, altijd je ideeën toetsen aan andere disciplines, altijd ja. kijken of het allemaal wel klopt. Ja, graag zelfs. Ja. Zeg maar, als je dus mensen wil overtuigen, als je het met ons eens bent of juist niet, pak gewoon zo'n clipje uit de wasstraat en laat het zien aan mensen, kijk of ze ermee eens zijn of misschien dat het een leuke discussie oplevert. Ja. En nou ja, goed, dat was zeker het geval. Het grappige, wat ik vond het juist heel erg leuk dat Jeroen mee was, dat een heleboel mensen zeiden van, oh wow, Jeroen die zegt eigenlijk best wel nuttige dingen. Ook. Ja, ondanks dat ze ook vaak met ons eens zijn. En dat vond ik wel heel erg tof. Ja, het is heel goed om. Uh, nou, ik, vond het op ik moest wel wennen, eerlijk gezegd. aan ja. uh, het feit dat er iemand anders bij zat. Ja. Het is ook echt wel een praatvraag. Een goede oude hoer die zich ook niet van de, makkelijk van de wijs laat brengen. Ja. <lacht> <lacht> Mediatraining misschien wel gehad. Ja, denk je. Dat zou best kunnen. Jeroen, zeg eens eerlijk. Uh, ja, ik vond het, ik vond het echt leuk. Ja, en ik, ik heb uh, heel ja. veel sympathie gekregen over mijn zakmes. Ja, ja jongen. Oh ja, jongen, trouwens, jongen, mochten we jongen. aangehouden worden. Ik ben, sorry, ik ben weer gewapend. Nee! Alleen nu oh! is het nog kleiner. Oh, gevaarlijk! <laughs> ja. Er zijn geen ontwikkelingen nog. Ik ben heel lui. Op een of andere manier moet ik dus mezelf gaan melden. Oh, we zitten vast. Ja. Dat zit niet. Oh, reset. Maar goed, ja, heel erg veel sympathie gekregen van jullie de allemaal. Dank ja, wasstraat zat ja, stil. op dit moment was het stil. Maar was. dat je niet. Maar mooi kunnen we even doorpraten. Ja. Oh, er begint hij weer. Pas even reset. Maar het was dus inderdaad een uh, beginnende agent die uh, mij heeft uh, aangehouden. Ik heb een procesverbaal gekregen. Die heb ik ook thuis ontvangen. Uh, en dan schijn je dus in beroep te moeten gaan om uh, het zakmesje terug te krijgen. Eerst wilde ik daar het echt gaan doen. Uh, en nu denk ik zo van ja, ik weet niet wat het oplevert. Nou ja, misschien moet je, moet je wel voor de rechter verschijnen. Nou, dat is het grappige. De, dat zou dan inderdaad een uh, rechter moeten bepalen. Maar daar heb ik nog niks van gehoord. Ik heb alleen maar een bevestiging gekregen van de inbeslagname, en dat zit. Oké. Okay. En ze hebben in principe al mijn gegevens. Dus ik heb nog geen andere signalen gekregen. Maar volgens mij is het helemaal geen uh, verboden wapen. Nee, dat hebben we dus opgezocht. Uh, het is geen wapen. Nee. Uh, dat precies. is het eigenlijk. Uh, het gebied waar we in reden dat was een uh, zogenaamd. Uh, veiligheidsgebied. That's my neighborhood, hè. daar ja, precies ja, Levensgevaarlijk. What the Grave Lake. <laughs> en uh, even kijken, uh, je hebt daar uh, messenverbod. Maar hetgeen wat ik heb, was dus een zakmesje en dat werd ook aangeduid als gereedschap. Oh, ja. Dus alle zakmessen zijn geen wapens in elk geval. Dus, dus als er een wapenverbod was, dan was die in beslagname eigenlijk niet. Ja, niet nuttig in elk geval anders dan dat het uh, ons leuk beeldmateriaal ja, heeft opgeleverd. Ik dacht was het sowieso niet. Ja. Anyway, Maar ja. Uh, ja, voor de rest, voor de inhoud. Uh, ik, uh, ik heb mijn afval heel erg gemaakt. Ik hoop dat jullie het ook heel erg uh, leuk vonden. Ja, we gaan wel... Het idee we gaan... is wel om af en toe iemand uit te nodigen. Ja. Wel, het moet wel een interessant figuur. Er zal niet een of andere droplul komen te zitten. Nee, tenzij het ongeluk is. Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja, ja, ja. Maar ons doel is wel. Ja. Ik, ik vond. Heel, eerder, het het ik lijkt vond mij dat... leuk om mensen die een ander, ja. ander beeld hebben. Ja. Nog iemand die het met ons eens is bij te zetten, dat wordt natuurlijk. Dat iemand wordt niet die een totale minimalist is of maximalist. Maximalist, dat zou leuk. Iemand ja. die scoomorfism een goed idee vindt. Oh ja, nou, ja de squeeze meneer Van Apple die is ontslagen. Ja, de scoomorfism heeft in ieder geval een, een klap gekregen. Ja. Misschien wel de doodsteek. Uh, ja want Ken iedereen die term? Nee, ik denk het niet. Het, het is zeg maar dat, dat geloof ik, corrigeer me als ik het fout heb, het is dat je bijvoorbeeld de agenda-app op de iPad, dat daar zo'n leren randje omheen zit. En helemaal de analogie van een papieren agenda ja, ja, heeft dat is een extreem voorbeeld. Het is eigenlijk ontstaan met school, uh, hè, dat je, dat je uh, gaat zeggen, ja, mensen moeten met een nieuwe interface omleren gaan. Ja. We gaan elementen uit de bestaande wereld gaan we in ja. die interface stoppen. Dus bijvoorbeeld een knop maken we geven we vorm als een knop zodat mensen herkennen dat ze erop kunnen klikken. Ja dat is op zich een goed idee zeker als je een interface moet leren als je ermee moet leren omgaan dan is dat echt wel goed. Ja. Inmiddels kunnen we dat dus je zou zeggen het wordt minder nodig en we kunnen misschien wat functionelere uh, typografie of een functionele ja. vormgeving gaan doen. We kunnen het wat meer abstraheren omdat we allemaal al gewend zijn aan ja. knopjes op het internet. Precies. Ja. ja okay. Maar uh, Apple had in ieder geval de trend om, ja. om veel ja. verder uh, erin te gaan en echt inderdaad agenda applicaties eruit te laten zien als hele super deluxe uh, ge, met leergebonden agenda's ja. belachelijk <laughs> en terecht daar is veel weerstand tegen ja precies ja nou, nog eventjes uh... even kijken of dit ook allemaal in één keer goed gaat de camera wordt weer even op het uh, raam gemonteerd kant B De ster wordt recht gezet. Zo, de ster staat weer recht. Heel mooi. Nu nog telefoon. Ga Zo. Maar mm -hmm. dat is interessant, dat school Morphism. Daar, uh, daar was dus één keer... Er waren eigenlijk twee mensen binnen Apple die dat een goed idee vonden. De yeah. ene, dat was Steve Jobs himself, oh. uh, die uh, vond dat uh, een goed idee. En de andere, dat was een man die was verantwoordelijk voor de vormgeving van uh, de software. En ze hebben die man nu ontslagen. En... Uh, want hij was een vriend van, uh, van Steve, begreep ik ook, hè? Ja. van Steve Jobs. Ja, en die is ontslagen en nu is Joni Ives, dat is de, designer van de, de, de beroemde designer van de hardware, ja. is nu ook verantwoordelijk voor het design van de software. Dus ik denk oh. dat de software van Apple extreem gaat veranderen. Oh echt wel. Ja, volgende release wordt echt extreem. We extreme. krijgen echt een 180. Uh... Nou ja, 180 misschien niet, maar uh, want ze, ze doen altijd kleine verbeteringen hè? Mm -hmm. en dat verkopen ze dan enorm. Net zoals Adobe, die doet yeah. dat ook. Adobe doet één feature in, in Photoshop en zegt voor duizend euro man! Ja. krijg je deze fantastische feature die je nooit gaat gebruiken, krijg je! Ja, voor duizend! Ja. Gratis! Duizend! Gratis! Ja. Nou, dat doet Apple ook, alleen Apple vraagt dan 30 euro in plaats van duizend. Ja. Ik weet trouwens de, de keynote van Apple nog gezien, gewoon niet, niet vanuit het onderwerp misschien, maar. Uh, heb, je, heb je hem gezien? Nee. Oh, heb je? Nou goed, kijk hem vooral eventjes. Ik kijk ja. vooral naar hoe Tim Cook, de, de, de, de directeur oh, ja. nu van Apple, hoe hij praat als Steve Jobs. Hij heeft zichzelf aangeprobeerd te leren om zoals Steve It's Jobs te Magical. Praten. Dus de superlatieven inderdaad worden een heleboel gebruikt. Maar hij, hij praat ook alsof hij tegen hele kleine elfjes praat. <laughs> Want het is... Nou, het Extreem is een mooi geboorte. Als je hoe? kijkt, kijk er dan op zo'n manier naar. Kijk er ja. naar met de blik van hoe wordt hier gemanipuleerd. Ja, Want het is één grote manipulatie. Ja. Ik ben verbaasd, nou, zelfs een beetje in shock. als ik mijn uh, Twitter timeline tijdens zo'n Apple-presentatie zie exploderen. van de kritiekloze fanboys. En dit zijn ja, een, ja, stuk ja. voor stuk goede designers. Uh, die dan ineens veranderen in absolute en die, die dan dingen gillen als ongelooflijk dit is yeah. weer een kleine ipad <laughs> en diezelfde mensen gilden een jaar geleden wie heeft er dan nou weer een kleine ipad nodig ja, ja, dus, ja, ja, ja. ik snap daar helemaal niks ik kan daar echt niks mee alsof er een klein schattig puppy de ruimte in loopt en uh, totaal onbevangen reacties krijgen mensen dan uh, nou ja, geven ze dan kritiekloos ja en ik snap daar niks van. Ik snap niet dat je zo'n fan kan zijn van, van een product. Dat vind ik echt bizar. Ja, nee, het, het is, en dat, dat vond ik dus het interessante van hoe Tim Cook dan ook probeerde Steve Jobs na te doen. Ja. Want dat was het ook echt. Ja. En hij faalde daar wel een beetje in. Ja, het uh, is hem niet. Dus ja. Nee, het is hem inderdaad niet. Maar he, uh, Johnny Ive die probeert dat ook. En die ja. komt er redelijk mee weg. Uh, maar het is een maniertje die blijkbaar heel effectief en heel bazaal uh, bij ons uh, werkt als mensen. Wij, wij, het ja. spreekt ons ja, aan. Ja, ja. En wij laten ons, laten ons verleiden door de superlatieven zonder echt kritisch te kijken naar de features maar, die daadwerkelijk worden geïntroduceerd. Maar, maar, ja. maar dat, dat doen al die bedrijven. Kijk naar, naar uh, Adobe die een, een nieuwe webdesign tool presenteert. Die zegt van dit is fantastisch. Ja. Terwijl ze situatie laten zien wat helemaal niet zo bijzonder is, maar als je dat hoort. Dan ja. is het, wow, fantastisch! Iemand is de, ja, het is het hele concept van het uh, evangelisme, hè? Wat, uh, wat Apple nou ja, en Amazon. Ja, dat is geen evangelisme. Dit is. Kijk, evangelisme is dat je mensen goede dingen wil laten doen. Ja. En uh, sales is dat je mensen jouw product wil laten kopen. Ja. Dat is heel wat anders. Dat is echt iets anders. Uh, ja, dat is dat je en Evangelisme wel... is denk ik dat je ook echt gelooft in je product. En als je doorvraagt aan een Adobe figuur. Ja, geloven ze er niet in? Nou ja, dat kan toch niet? Je ziet toch dat het niet fantastisch is? Ik, bedoel, ik snap dat soort mensen nooit hoor. Die nee. Microsoft-evangelisten die dan gewoon snoeihard zeggen: iE9 is de allerbeste browser die er ooit is gemaakt. Dat is, gewoon... dat is onwaar. Ja, Dat is niet zo. Ja. Ik vind dat soort mensen... Ik, nou ja, nee, ik snap ze niet. Ja, ik vind het zijn enge de, mensen. De, de ongenuanceerdheid waarmee dat gaat is inderdaad... Uh... Keihard liegen gewoon. Ik vind het eng dat je dat kan. Hey, denk je niet dat ze er zelf in geloven? Denk nee. je echt dat zij gewoon... Dat ze nee. niet zelf ook een beetje gebrainwashed zijn? Nee, dat is gewoon harde sales. Want dit zeg ik, want dat is goed voor het bedrijf. Ja. Ik heb daar heel veel moeite mee. Ja, ik ja. Er zijn natuurlijk. Ik vind dat evil. Er zijn ik vind een... dat gewoon ja. slecht. Maar er zijn natuurlijk ook crossovers vanuit re religie. Religie heeft dat ook nou, een ja, soort, soort ook. van. Ja, ja, ja. Daar en, lijkt uh, het ook op natuurlijk. En daar zijn de mensen wel degelijk zelf ook overtuigd van, een, van het gelijk. Ja. Mm, yeah. uh, dus mensen die uh, vertellen: Nou uh, ja, goed, ik wil u graag uh, vertellen. Ja, zou het echt gewoon dommigheid zijn? Over mijn redder. Zou dat het zijn? Ik weet niet of het dommigheid is. Ik denk wel dat er gewoon manieren zijn om ook hele slimme mensen te weten overtuigen van iets wat evident is uh, dat het niet zo is. Uh, ja, ja, nou ja, goed. Dat is bijvoorbeeld wat marketeers doen inderdaad uh, door te zeggen van uh, ja. een kleine iPad is ongelooflijk. Ja, en, ik, en het grappige is uh, heel veel mensen die wij kennen vanuit bijvoorbeeld open source gemeenschappen en... Uh, dus mensen die willen bijdragen aan een betere wereld, durf ik dat te zeggen? Ja hoor. Die zijn daar heel erg wars van. En Je merkt dat zij dan ook vaak een beetje zeggen van, ja... Wij gaan eigenlijk de strijd aan. We gaan eigenlijk een ongelijke strijd aan. Weet je wel? Want wij willen eigenlijk niet. Op deze manier communiceren. We, ja. Maar we erkennen wel degelijk. De kracht van op deze manier. Ja, omgaan kijk, met onze klanten. Dat je, je kan best wel op die manier communiceren. Als je maar de waarheid zegt. Ja, dus, ja dat is zeker ja. Dus ik denk. Ik heb de laatste tijd heb ik wat lopen filosoferen. Over een goede webdesign tool. Hoe die in elkaar zou moeten zitten. Oh ja. Uh, en dan heb ik gekeken naar de naar hoe het web in elkaar zit uh -huh. dus als je kijkt naar front-end development hoe zit dat technisch nou hoe werkt dat eigenlijk dat, dat je een website te zien krijgt dus ja. hoe werkt dat in een browser ja. en er zitten een aantal lagen zitten daar je hebt de contentlaag. Uh -huh. dat is gewoon die is er altijd dat is de tekst bijvoorbeeld als je ja. simpel naar een artikel kijkt die tekst staat er die krijgt iedereen te zien, ongeacht het apparaat wat je hebt. Als je een hele oude browser hebt, dan zie je de tekst. Uh -huh. En als je een uh, wat modernere browser hebt, dan kan je meer zien. Bijvoorbeeld, dan kan je de typografie vormgeven. Ja. De typografie wordt ook wel in, uh, in klassiek grafisch ontwerp... wordt dat ook wel gezien als de basis van de vormgeving. Dus de, de, de letterkeuze, de fontgrootte die je uh -huh. daarvoor kiest die bepalen eigenlijk voor een groot deel de layout. Die, uh, ja. Dus als je de, de eerste laag is dus eigenlijk de content. Als je die hebt, dan ga je die content vormgeven. Dus dan ga je de typografie uh, laag toevoegen. Ja. Uit die typografie laag volgt bijna vanzelf de layout laag. Die baseer je namelijk op de fontgrootte. Dus de kolombreedte van, uh, van je website. Die is gebaseerd op de ideale regellengte. Ja. En je wil niet dat een regellengte 200 letters is, want dan is niet zit meer te je leiden, daar he? en dan weet je ja. niet meer welke volgende regel je moet zijn. Ja. Uh, daar zijn gewoon regels voor, dus die zijn toe te passen in code. En daarna heb je eigenlijk pas de paintlaag, dus dat is de verflaag waarbij je dingen mooi gaat maken. Ja, ja. En ik denk dat er een tool te maken is die volgens dat principe werkt. En als je kijkt naar Photoshop of de andere design tools die we momenteel gebruiken voor webdesign, die werken ja. precies andersom. Die, uh, oh, ik wilde die, u net zeggen, want dit is toch een hele logische manier van werken? Ja, of? maar die zijn eigenlijk meer gericht om, ga zo snel mogelijk verven. Uh -huh. uh, en als je ook kijkt naar de websites die we bouwen vaak nog altijd volgen die een, een standaard patroon van een header en een footer en links uh, navigatie en rechts nog wat uh, ja. blokjes de klassieker zeg maar en daarin proppen we de content ja dat is wat we nog altijd doen en ik denk dat als je dus begint met de content vorm te geven en daaruit vanzelf eigenlijk de omringende componenten laat ontstaan dat je dan ja. een veel logischer en sowieso veel flexibeler uh, Um, site krijgt, eh, ontwerp eh, krijgt. Want dan heb je vormgeving en heb je content, maar waar vindt interactie dan? Waar heeft die dan een plek? Zit dat, zit dat er dan ook nog in verweven? Want je merkt dat eh, dat ze waar je het over hebt, ja. dat zijn menu's en ja. uh, functionaliteiten, zoekboxes en dat soort grappen. Ja, dat is. Uh, ik denk dat je, nou, kijk, interactie, dat zit natuurlijk al gauw in wat abstracter interactieontwerp of een functioneel ontwerp. Uh -huh, uh -huh. Uh, uh, ja, zo'n webdesign tool zou zeker uh, ook nog interactielagen moeten aanbieden. Dat je een component kunt vormgeven, dat je kunt zeggen van hier. En dat het eigenlijk de tool je al helpt of dwingt van hé hey, je bent de focuslaag vergeten of je bent de mouse overlaag vergeten of je bent ja, vergeten ja, ja. om hoe ziet het eruit als iemand met een dikke vinger hierop klikt. Ja. dat soort Hulp zou zo'n tool kunnen bieden. Ja. Het lijkt een beetje, ik had het er met uh, Bas Poppink over een collega bij ons en die zei: Het lijkt eigenlijk een beetje op een uh, uh, klassieke DTP. Het is meer een DTP-tool dan, een, dan ja. de design-tools hoe we, hoe we dat nu behandelen. Maar DTP, dat is echt eigenlijk voor print en dat, dat voor soort print, dingen, toch? maar je zou dus eigenlijk een desktop publishing uh, app willen hebben voor het web. Mm -hmm. En okay. ik had hier een stukje over geschreven en uh, er kwam ineens allemaal interesse vanuit Adobe. Dat vond ik wel grappig. Oh, dat is leuk. Ja, die hebben de, de site, mijn site veel lopen bezoeken. Ja, want het is ook uh, gepresenteerd. Hè? De, onze andere collega, Henk Heijma. Dat is ja. een uh, art director uit mijn hoofd. Ja, onze Principal Art Director. Principal Art Director, dus dat is ja. uh, nog veel beter. En uh, die heeft uh, jouw uh, artikel ook als uh, aanknooppunt gebruikt voor een presentatie die hij bij de Dutch Design Week ja, ik Goes zag het. Digital. Ja, grappig. Ik heb zijn video gezien ja. waarin hij inderdaad zegt: van, Ja, dit heeft een collega van mij verzonnen. Dit had ik natuurlijk moeten verzinnen. <lacht> Hij klonk niet jaloers. Nee. Maar nee. hij zei wel: van ja, dit, dit is eigenlijk ook een hele goede manier om uh, uh, digitale content te benaderen. Ja. En daar merk je dus inderdaad ook dat. Uh, content maar, first. Ja. Eerst was ik eigenlijk een beetje zo... ja, content first is eigenlijk meer een hygiënefactor. Maar ik merk dat juist in de designwereld... dat het echt ook wel een andere manier van nadenken is... over hoe je uh, je design uh, tot stand brengt. Ja. En dat probeerde hij ook... Ja. Uh, het, het, het dwingt je echt... je benadert je design heel anders. Het is echt ja. interessant. Ik vind het mm -hmm. ook... Wat ik mooi vind hieraan... is dat, je, dat we nu ook van die presentatie van Henk, is dat je... Er is een enorme samenwerking tussen de klassieke uh, designregels die er eigenlijk al jaren zijn, of al decennia zijn. Die er. Ja. En uh, de techneuten, nerds zoals ik, die proberen om die klassieke regels te vertalen naar code. Ja, ja. Naar, uh, naar, die dat proberen te vertalen naar een ander medium wat toen nog lang niet bestond, naar het web dat we proberen kijken van hoe gedragen die regels zich in een uh, fluid omgeving. Hè? Want het web is gewoon, je weet niet hoe groot een website is. Je weet niet hoe mensen naar nee. kijken. Dus hoe gedragen die dingen zich is, ja. en die samenwerking tussen klassiek design en uh, andere disciplines, dat vind ik heel mooi. Daar wil ik ook sowieso wil ik daar meer uh, meer aandacht aan besteden. <coughs> ik wil uh, Ik wil bestuurslid gaan worden van Frontier. 22 november is die verkiezing. Oh, goed. Dus iedereen stemmen. Kom daar naartoe en kies op mij. Ja, kies Vasiles. Nou ja, de, de stemprocedure is zo dat iedereen die zich kandidaat stelt, dat hij bijna wel zeker gekozen wordt. Of je moet echt een heel slecht verhaal hebben. Oké. Okay. Maar, maar nou... goed, het is natuurlijk altijd leuk om overweldigend gekozen te worden. ja. Maar goed, wat ik wil bereiken. Ik wil twee dingen doen. Ik wil één oh ja, wil het ik onderwijs wil ik verbeteren, maar dat staat hier even los van. Dat, dat, ja. gaat wel, dat komt wel goed. En ik wil graag uh, inderdaad de samenwerking tussen de verschillende disciplines wil ik gaan. Uh, ja. Dus de wisselwerking. Dat, je, dat mensen elkaar weten te vinden. Dat je uh, ideeën van elkaar opdoet. Nu zijn heel veel, eh, vooral design. Het is heel erg versplinterd in verschillende vakgebieden. Je hebt visual designers, interaction designers, mm -hmm. UX specialisten. Daarin heb je weer allemaal gradaties van soorten specialisten. Je hebt front-end developers. Binnen front-end development begin je zelfs ook alweer uh, verschillende specialisten. Uh, beginnen zich, specialisaties beginnen zich af te tekenen. Is dat te wel tekenen. goed eigenlijk? Aan de ene kant wel, hè. we worden gewoon beter in ons vak. Ja. Yeah. Uh, maar krijg je dan niet dat je als specialist het, uh, ook gelijk het grote plaatje wat meer uit het oog krijgt? Nou ja, is? en dat is wat ik, wat ik een beetje vind. Dat, dat wat er gebeurt, dat inderdaad, de specialisten die kijken nogal naar zichzelf. Zijn. als je naar Frontiers kijkt bijvoorbeeld, dat is front-end developers. En dat is heel erg op front-end developers gericht. Ja. Alleen maar. Wat ik denk dat wij heel veel kennis hebben die super interessant is voor uh, de vakgebieden die er om ons heen liggen zoals Designer. interaction content. designers, ja, content, ja. developers, uh, ja. super maar andersom ook. Er is dus heel veel informatie die we bij designers moeten ophalen waar wij heel veel aan hebben. Bijvoorbeeld ja. het idee over die grids en over het responsive maken van, uh, van grids, de oude typografische uh, uh, ideeën dat is gewoon heel erg goed om die uh, bij klassiek design vandaan te ja. halen. Dat, ja, kan zo, ook. dat geldt eigenlijk ook voor content want daar zie je ook dat steeds meer bedrijven die zeggen van ja wij Vullen onze website maar een beetje, maar we weten eigenlijk niet hoe we dat het beste kunnen aanpakken. En dan gaan mensen hele nieuwe ideeën verzinnen om dat te doen, terwijl het al een hele tijd bestaat. Ja. Het schrijven van boeken, kranten, magazines, etc. Ja, ja, ja. Dat bestaat al jaren. Ja, en is extreem succesvol. Hè? Ja. Dus een van de weinige dingen die, hoe uh, noem je dat, een van de weinige uh, verdienmodellen op uh, de wereld die ook nog van zichzelf geld verdienen, dat zijn boeken dat zijn ja, ja, ja. mensen die alleen maar met het schrijfsel geld verdienen ja. en dat is ja dus daar moet echt van geleerd worden ja uh, en uh, dat, ja, dat daar gebeurt kan nu. ook van geleerd worden maar ja. wederzijds ook ja. Boek, de boekenbranche kan heel goed leren van de webbranche absoluut ja zeker of van van de branche of van weet je maar inderdaad klassieke boekvormgeving heel veel dingen daarvan zijn echt wel toe te passen in ja. mooie designs ja. um, dus die, die wisselwerking, dat is iets waar ik nou ja, sowieso al heel erg lang ben ik daarmee mee bezig. Maar nu wil ik daar vanuit een wat invloedrijkere positie wat aan gaan doen. En vooral een positie waar ik heel veel kan delegeren. Waar ik lekker zelf helemaal niks hoef te doen. <laughs> dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Dat is weer de Griekse invloed uh, die daar uh, een rol speelt. Ik, heb ooit, ik was ooit een runner voor uh, een, een serie, een tv-serie. Ja als runner en in de film dan ja. werk je echt keihard hè? dat zijn dagen van uh, van 18 uur 6 dagen in de week dus keihard werken maar daar is ja. een soort van trots in die filmwereld van dat doen we we werken keihard dat is sowieso ook in nederland is dat wel zo hè? Uh -huh. en in amerika heb je echt wel die arbeidsetos van het is uh, goed om keihard te werken precies ja en ik was toen, tijdens die opname zat ik één weekje vrij en toen was ik even naar Griekenland gegaan om mijn familie te bezoeken en toen kwam ik daar bij een uh, oom van mij en uh, ik vertelde hem vol trots inderdaad hoe hard ik aan het werk was en hij zei, wat heb ik je al die jaren geleerd? Je bent een schande voor de familie! <lacht> Ik heb je altijd geleerd om niks te doen. En wat doe jij? <laughs> Cultuurverschil. En, uh, hij heeft toen eigenlijk... Ja, dat was inderdaad wel een goede. Ik ben inderdaad weer... <laughs> dat is alweer tien jaar geleden hoor. Dat ik, dat, dat ik daar runner was. Misschien wat langer al, ja. ja. Maar dat, uh... dat is wel een uh, hele goede. Ik vond overigens je opmerking over... om het onderwijs te verbeteren. Dat, uh, dat werd ook uh, genoeg bij uh, de... God jongens, ik kom er niet uit. De Dutch Design Week Goes Digital. Oh ja. Er was een presentatie van Mediamonks, of mensen van Media Monks, twee vooraanstaande leden daarvan. En die zeiden van, oké, okay, we hebben Dutch Design, dat staat vooraan. Dat is Nederland, staat daarom bekend. Ja. Dat is een look of dat is een, een gevoel wat onze soort design voortbrengt. En nou, dat is allemaal prima. Maar hoe zit het eigenlijk digitaal? En zeiden ze zeiden van, weet je, Nederland staat digitaal, qua design, gewoon niet op de kaart. Nee. Je hebt de Zweden, je hebt de nee. eh, Brazilianen en je hebt zelfs de Russen. En die zijn, dat zijn de, die hebben een karakteristiek en zelfs herkenbaar design die je eigenlijk over de complete breedte kan, uh, ook, die ook gewaardeerd wordt. Ja. En wat ze zeiden is van, wat wij tegenkomen is dat onderwijs erin eigenlijk blokkeert. Het onderwijs, het onderwijs is op dit in moment... in Nederland is heel ja, slecht op digitaal En specifiek gebied. op digitaal ja, designvlak. vlak, Want... het is ongelooflijk. En, en een van de mooiste voorbeelden die zij gaven is van... Uh, nou, wij zijn een leuk bedrijf. En uh, bij ons komen een heleboel stagiairs die komen, sta of die komen solliciteren. Ja. En uh, overgrote deel van de, van de stagiairs die langskomen... Die hebben geen computer, maar die hebben een map bij zich. En een map met posterdesigns en een map met... Uh, afdrukjes van websites. Maar dat it. Ze laten op geen enkele manier zien ja. dat ze digitaal in handen hebben. Ja, en, en dat wat, komt door wat, het onderwijs. Uh, het onderwijs, wat die ze ook leert. Je hebt in Nederland, heb je de... Ik weet niet of dat uh, buiten Nederland ook zo is, maar in Nederland uh -huh. heb je in ieder geval de school die mensen zegt, met een computer kan alles. Dus ga vooral niet vanuit de restricties denken. En dit, dit bestaat niet. Dit bestaat in geen enkele Designvak bestaat er dat je geen rekening houdt met de mogelijkheden en de restricties van het materiaal waarmee je werkt. Ja. Behalve in digitaal wordt dat actief onderwezen. Daar wordt gezegd: als je gaat nadenken over wat er niet kan, dan word je beperkt in je uh, creativiteit. Ja. Ik snap daar niks van. Want wat er gebeurt is dat mensen gaan helemaal los en fantastische dingen verzinnen en klanten zien iets fantastisch en dan blijkt het helemaal niet te kunnen. Uh, ik, ja, of is het te moeilijk? Of is het of, moeilijk? Of Kijk, het niet aan kan je, hè, je kan extreem ver gaan. Maar dat zie je bijvoorbeeld, dan wordt heel vaak wordt fantastische architectuur wordt dan genoemd. Maar als je dan kijkt naar de budgetten voor dat soort gebouwen. Ja. Dat soort gebouwen maken we helemaal niet. We maken rijtjeshuizen over het algemeen. Ja. Weet je wel? We moeten nou, in dat... elk geval veel goedkopere dingen maken nou, wij. Het is, en het, het, het... en het probleem is, bij ons gaat er voornamelijk mensen uh, handenwerk in. We hebben bijna geen materiaalkosten. Onze websites bestaan bijna alleen maar uit Mankrachturen. Ja. En die zijn heel duur in Nederland. Ja. Dus ja, het is wat. Ja, het is. Ik vind het. Nou ja, goed. Ik ben, ik ben echt. Nou ja, dat kan nee, je daarover doorlullen. Maar ik vind het designniveau. Ja, het. Ik heb het er wel eens met met mensen van de Hogeschool van Amsterdam over. Daar zijn ze trouwens actief bezig om het uh, ja. te veranderen. Dan zitten ik. te komen hier. Studenten komen bij ons, ze hebben vier jaar gestudeerd en we kunnen tegen ze zeggen, vergeet maar alles wat je geleerd hebt, we gaan je eventjes in drie maanden opnieuw opleiden. Ja, dat inderdaad. Is ja, dat is toch wel Ja, dat is inderdaad heel erg jammer. Dat is echt, maar ik vind het ook oplichterij. Die kinderen leren niks, die leren de verkeerde dingen. Ja, niks onvoorbereid al, komen ze de wereld in. Ja. Helemaal geen... geen niet de skills die ze nodig hebben. Vormgevers die nog nooit van grids hebben gehoord. Of nog nooit van ja. typografie. Die niks van typografie weten. Ja. Of die juist alleen maar... Uh, uh, typogra over typografie weten die je niet kunt toepassen op het web. Ja, precies. Dat je... Te... Oh. Uh, het slaat nergens op. Ja, ja het is, uh, dit is inderdaad zeker nog iets waar we op terug uh, zullen komen. Want... Oh, zeker, ja. Want uh, ik denk dat... Er zijn voornamelijk heel veel mogelijkheden daar om nog verbeteringen ja. uh, te doen. Heel. En wat, wat die gasten van MediaMonks ook zeiden van... Oké, okay, stel dat we daar nu mee beginnen. Weet je wanneer dat resultaat heeft? Over vier jaar. Ik ga met en die weet je wanneer dat echt effect Monks heeft op, op, de, op de industrie? Over acht jaar. Ja. Dat is te laat. Die mensen moet ik uh, ontmoeten. Ja, het is, het is zeker het uh, bekijken waard. right. Ja, hey, was er leuk. Doei. Doei.